Zometeen wordt Blondie behandeld door Morgan. Zij is van, ze komt te paard bij de dokter, dus haar zeker even volgen. En we zijn bij Horses en Hens, die natuurlijk ook even volgen. Morgen gaat ze naar Patricia van de raaphorst. ...voor de laatste controle en hopelijk wordt ze dan genezen verklaard en mag ze gaan opbouwen. De vraag is hoe je dan moet gaan opbouwen. Nou, dat is een heel, hele goede vraag. Maar daar was het voor van Horses en Hens. Die gaat met Blondie en natuurlijk het hele team aan de slag. Eigenlijk hoop ik dat ze vandaag ook kan, mag blijven. Maar in één keer de en weer beginnen waar je gebleven was, dat gaat natuurlijk niet. We hopen dat ze hier met uh, VitaFloor en met de aquatraining eerst eventjes aan de slag kan. Uh, dan kunnen de spieren alvast weer opbouwen. En dan kun je daarna erop gaan zitten, dan is het geheel wat soepeler en heb je minder kans op weer blessures die terugkomen of andere blessures of wat dan ook. Dus dat gaan we straks even bespreken, maar ze gaat in ieder geval eerst even behandeld worden. En ze mag nu even in Harry's box lekker staan om te kijken naar buiten. Inmiddels is Morgan daar. Die gaat Blondie bekijken. En dan ga je ervan verhandelen. Ik ga eerst even kijken hoe ze nu in zijn stand Mag kan ik ook even vergelijken met de laatste er zag. En dan ga ik kort de beweging bekijken, eventjes navoelen van uh, hoe beweegt alles. Ik kan je voorstellen dat wat ze heel vaak doen is dat ze gaan compenseren. Toch vaak de hand vaak een beetje vastzetten, dus dat wil je dan toch ook een beetje helpen... dat ze makkelijker uit de compensatie komen. Dat kun je ook weer niet te vroeg doen, want als ze nog pijn hebben... dan en je probeert de compensatie op te lossen, dan zit hij er bij wijze van twee dagen later weer in. Dus de vroeg heeft geen zin, maar als je te lang laat wachten, je gaat alweer je trainingsschema opbouwen, ja, dan kan het zijn dat je eigenlijk met een scheve pony begint, omdat hij nog in dat compensatieprogramma zit. En dat... Daar gaat ze eigenlijk niet uit de uit. Dus dat moet je ze echt eventjes helpen. En het mooie is natuurlijk dat zij straks ook weer in de kan. Dat is ook heel mooi om ze weer mooi recht te maken. Maar dat is eigenlijk wat we nu doen. Dus gewoon heel even kijken. is er na die zure iets gekomen? Dat ze iets gaan compenseren in de lijf. Dat was een beetje tegen gaan. En dan als ze morgen goed licht krijgen. Dan weer verder op gaan pakken. Volgens mij is iemand jaloers. Ja. Ben je jaloers? Jij ook hè? Ja, allebei. Oh, wat zijn jullie zielig. zieligste hondjes van Nederland. Wat ik zo snel uh, zie, is. Uh, wat ik merk in haar hals, is dat ze links wel ietsjes verhoogde spierspanning heeft. Ik heb haar een jaar geleden gezien, toen voor de eerste keer voor de Akentraining. Dus kon ik echt wel mooi vergelijken. Toen had ik dat niet. In de hals was ze toen gelijk was spierspanning. In de rug is ze nu ook uh, links wat hoge spierspanning. Maar dat had ze uh, een jaar geleden ook. Dus dat kan ook een beetje, dat zij dat, dat, dat, dat sneller heeft, dat ze links wat vast die hals kan wel echt wel komen vanaf links voor de rug kan maar dat, dat kan ook zeg maar dat ze daar gewoon sowieso al sneller links wat meer vastzet wat me verder opviel is als je kijkt naar de spieromvang dan lijkt het alsof de triceps hier wat minder spieromvang heeft, dus vergelijking met rechts maar het is eigenlijk ook een kwestie van dat ze soms heel subtiel wat meer gewicht op rechts voorzet want als ik er nu in de gewicht vanaf de schoft een klein beetje naar links haal dan zie je dat die spier eigenlijk nu ziet zoals die uh, rechts is, dus hij is gewoon qua volume is die gewoon oké, okay. maar als ze zo staat dan lijkt het dus alsof die platter is, omdat ze eigenlijk wat meer gewicht op rechts heeft. dus subtiel wil ze uh, wat meer gewicht nog op rechts voor hebben. de vraag is, hè, is dat dan vanuit uh, nog een stukje ongemak of is dat heeft ze zichzelf wat een beetje aangeleerd. dat kan beide. Ik wil we morgen ook wel zien bij, uh, bij Patricia. Van, hè, kijk, als er nog kreupelheid is, dan kan het zijn dat het nog een stukje ongemak uh, is. Maar als ze in principe hè, zo goed als erd loopt, dan kan het ook zijn dat het gewoon een beetje aangeleerd is. Hè, dat ze gemerkt heeft van als ik zo ga staan, dan, uh, dan staat dat fijner. In het bewegen is het verder ook een beetje vergelijkbaar met uh, wat we een jaar geleden zagen. Dus dat ze achter een beetje de neiging heeft om wat wijd links uh, te lopen. En dat ze in de buiging naar links uh, iets minder makkelijk is dan in de buiging naar rechts. Als je gewoon het. Uh, Loopt. Ja, wat me verder nog opviel is dat ze hier uh, rechts zie je een, een deukje in de wielspier. Dus eigenlijk met je overgang van de wielspier naar de, de grote broekspier die hier uh, loopt. En ik kon me niet herinneren dat ze die vorig jaar uh, had, maar vergeet ik dat ze misschien in het land klap had. Maar als je hier ook voelt, dan voel je, je voelt een deuk en langs je deuk voel je wat harde randen. Dus hier heeft ze eigenlijk gewoon een spierbeschadiging. Uh, maar die is niet recent, ze dus is er ook niet pijnlijk uh, op. Dus is die, wat, die is al wat ouder. En in de beweging zie ik daar ook geen, geen problemen van. Maar soms kan zo'n spierbeschadiging, zeker als die iets meer achterop de broekspieren zit, kan die een, een mechanische verandering geven in de manier waarop ze bewegen. En wat je dan vaak ziet is dat ze het laatste stukje van het been naar voren plaatsen, zodat dat dan niet mooi vloeiend gaat. En dat ze hem zo naar voren plaatsen en dan ineens op de grond klappen. En dat kan dan wel eens, omdat de spier dan niet mooi mee kan rekken, omdat de windweefsel gewoon stug En dan zie je dus ook een soort van ja, mechanisch bewegingsprobleem. En dat is niet zozeer een kreupelheid maar echt een mechanisch iets. Dus als je een spierbeschadiging hebt, dan kun je soms niet in de acute fase, want dan moet ze gewoon rust hebben. Maar in de fase daarna wil je dat wel het windweefsel zo super mogelijk is, zodat je zo min mogelijk die mechanische belemmeringen hebt. En hoe doe je dat? Ja, onder andere kun je dat doen met massage, kun je kunt dat doen met uh, stretching. Het is een beetje afhankelijk van welke spier het is, welke kant je dan op moet stretchen. Dat is eigenlijk hè, dus dat je het zo soepel mogelijk maakt. Dus je dat bij fysiotherapeut, osteopaat, uh, chiropractor? Nou, in principe, uh, de fysiotherapeut staat eigenlijk de gewezen persoon voor. En sommige uh, chiropractoren en osteopaat zouden het ook kunnen liggen, Een beetje aan de vooropleiding, dat verschilt namelijk een beetje in die beroepsgroep. Maar de fysiotherapeut is dat, die zijn er echt voor opgeleid. En wat je met name wil, is dat dus dat weefsel gewoon zo, zo elastisch mogelijk weer, uh, weer wordt. En dat doe je dus met, uh, met massagetechnieken en stretching. En soms doen ze ook wel eens uh, therapeutische uh, ultrason uh, Maar dat is allemaal niet in een acute fase, want dan zou je anders die weefsels nog verder kunnen beschadigen. Maar juist in een later uh, moment. Maar ook niet te laat, want dan wordt het alweer te stug en dan kan je uh, niet zo heel veel meer. Dus voor nu, weet je, we kunnen nog proberen om een klein beetje met stretching, maar... Ten eerste heeft ze, er ze de mechanische last van te hebben, en ten tweede denk ik dat het al wat te oud is om er echt nog wat mee te kunnen. Nou, wat ik vandaag uh, name tegenkwam, was eigenlijk wat uh, uh, stijfheid in het lendegebied. En dan merkte ik zeg maar naar links dat ze echt wat stijver was, en naar rechts vond ze het ook een beetje ongemakkelijk, dus als ik hem dan. Uh, de test wilde doen, dan liep ze elke keer een van weg voor mijn, uh, mijn hand. Dat vond ze echt gewoon wat minder fijn. En daar kwam ze wel uh, mooi los in. Vraag zich altijd van uh, waar, waar komt dat door? Is dat nou door uh, compensatie? Uh, dat, dat kan, maar ik denk, wat ik begreep bij haar is dat ze ook gewoon die zich makkelijk daar vasthoudt. Ik denk dat het ook is gewoon puur het feit dat ze dan minder in training is, minder mobiel uh, is. Omdat ze gewoon uh, vooral de genoeg stuurt dat die regio wel mooi nieuw houdt. Maar nou, als je dat natuurlijk weghoudt uit de training, ja, dan kan het zijn dat ze daar ook een beetje stijver uh, wordt. En dingetjes die je dan kan doen, hè, daar haal je natuurlijk niet hetzelfde niveau mee als dat je gewoon normaal kan trainen. Maar, maar achterwaarts al wel iets wat een beetje kan helpen om dat een ding wat losser te maken. En het de derde is dat je vanaf de bilspier met, met je navel een beetje een prikkel geeft, waardoor ze omhoog komt. En het liefste uh, wat je dan wil, is dat je het een beetje gelijk Gelijkmatig doet. Dus dat je hem gelijkmatig laat controleren. Wat ik heel vaak zie gebeuren, is dat mensen ook dit doen. Dat ze één keer, hè, dan zie je dat ze één keer omhoog komt. Maar dat is eigenlijk geen bewuste gecontroleerde aanspanning van die spieren. Dus een soort van ja, paniekaanspanning. Uh, en dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als jij bijvoorbeeld je biceps wilt trainen. En je doet één keer zo. Of je doet hem echt, zeg maar, mooi gecontroleerd opspannen en mooi gecontroleerd weer uh, omspannen. En dat is eigenlijk wat je dan een beetje wil. Dat je dus gecontroleerd. Wat we laten opkomen. Niet op de voet gaan staan. Dan heel even vast laten houden. En dan weer rustig terug laten komen. En je merkt dat ze dit dan wel wat moeilijker zien. Dat wil je dan eigenlijk een paar keer herhalen. Om juist dit gebied ook een klein beetje weer. Dat ze die, nou ja, die beweging daar weer een beetje wil, in, uh, wil gaan maken. Dus dat gaan we namelijk tegen. En een klein beetje in de hals. Maar dat viel me eigenlijk heel erg mee. Dus ik denk dat die spierspanning die we vanaf het uh, begin voelde. Dat dat eigenlijk vooral een stukje compensatie was, maar niet zozeer dat ze in de hals zelf klachten had. En zoals ze nu staat, kijk het kan toeval zijn en het kan na behandeling zijn, maar dan zie je dat ze al wel iets meer gewicht heeft op linksvorm. Want Je ziet dat deze spier al wel iets meer opbolt. Het zou nog, nog iets mooier, want dit is eigenlijk wat je wil. Maar net was die dit, nu zitten we hier en we willen hierheen. Ze gaat al wel iets meer gewicht weer ook op links voorzetten. Dus ook dat, denk ik, dat dat grotendeels een compensatie is. Uh, nou, nog wel even afwachten wat morgen is bij Tricia. En dan, uh, als dat groen is, dan rustig weer wat meer gaan doen. Oké, okay, Blondie blijft. Dus dat is heel spannend. En als je dan denkt, wat voor box heeft ze? Dan moet je er zoeken. Daar aan het eind is ze. Check dan. Hoeveel meter is die box? Zes bij half. 6 bij 3 en al, nou laten we zeggen 6 bij 4 of zo. Hij is net zo groot als mijn huiskamer en keuken samen. Dus uh, ik denk dat ze wel uh, voldoende ruimte heeft. Ik weet niet of Patricia het goed vindt, want ze kan nu wel heel veel bewegen. <laughs> maar hier mag ze dus uh, gaan slapen en dan morgen intake met As.